Vandaag hebben we weer een nieuwe shoplog voor jullie en het is weer een action shoplog zoals je waarschijnlijk wel aan de titel hebt kunnen zien. Ik volg Action ook op Instagram en daar zag ik dat ze een leuk kussensloopje hadden die mij heel erg leuk lijken om uh, op mijn bank te liggen, laten liggen, ik om neer, mee te leggen? neer te leggen, inderdaad. <laughs> dus ik zei tegen Tara, laten we weer even een keertje naar de action gaan en uh, het is iets meer dan één kussensloopje geworden. Ja, het is iets uit de hand gelopen. Maar we hebben wel hele leuke dingen gescoord, dus we dachten we gaan het aan jullie laten zien in deze shoplog. Nou, ik begin wel gelijk eventjes met het kussensloopje waar het dus allemaal om draaide. En dat is deze. Uh, hij is helemaal wit, cremig wit eigenlijk. En heeft hier heel veel leuke textuurtjes erop. Dus een soort van combinatie tussen een mat en wat bolletjes. En deze leek me wel heel erg leuk om alvast een beetje richting de lente-trend in mijn huis te gaan... Dus ik dacht, uh, ik neem deze mee en deze was €3,79. Dan heb ik hier nog twee hele leuke kaarsjes. Ze zitten in een houdertje met een marbleprintje eromheen. En je had vier soorten in totaal, geloof ik? Volgens mij ik. wel, ja. ja. En dan heb ik hier de zwarte variant met een gouden detail. En dat is in de geur Hamam. Uh, gewoon lekker fris, ergens een beetje mannelijk. Ja. En dan heb ik hier een andere in de geur Heaven. En die is gewoon wat zachter, een beetje homie achtig een Beetje vanille, Beetje fris ergens ook Frisig, wel. Frissig, ja. ja. En, uh, deze... <laughs> en deze is ook heel leuk, een mooi rose gold labeltje erop zitten. En het staat ook gewoon super leuk. Ja, dus ik vond ze heel erg mooi. En ze kosten maar 1 euro per stuk. Bij de strijfbaren hebben we natuurlijk ook nog eventjes gekeken. En er kwamen hele leuke washi tapejes tegen. Ze hadden echt meerdere soorten. Maar we vonden deze wel het allerleukst. Want het is een soort van wit, semi-doorzichtig tapeje. Mm -hmm. En deze heeft rose gold uh, patroontjes erop zitten. En dat zijn sterretjes. Het is de, het woord thank you en het zijn weer um, pijltjes. Pijltjes, inderdaad. En dat het rose gold is, vond ik echt wel heel erg ja, gaaf Ja, dat is heel leuk. En deze heeft een gouden kleur. Een beetje metallic ook. En die heeft dan ook leuke vorms. Dus driehoekjes en stipjes. Die vind ik heel erg leuk. Ja. En op de andere staat echt van alles. Ik weet niet precies wat er allemaal op staat: iets met happy act. and little things. A little con, Nou ja, echt een little confident each day. Nou, Misschien, ah, Geen inderdaad. idee. Maar ik vond hem wel heel erg leuk. Ja, vooral dat het metallic is. Vond ik echt ja. super mooi. En het prijsje: <laughs> ze kosten maar 80 cent per stuk. Ja, en per drie, drie eigenlijk. drie rolletjes. Dus ik vond het wel heel uh, chill. Nou, bij de feestafdeling vond ik deze folieballonnen. En deze heb je in de vorm van allerlei cijfers. Ik hoopte eigenlijk stiekem dat ze ook letters hadden. Maar die kon ik zo snel niet vinden. Dus ik weet niet 100% ze zeker of ze ze hadden. In ieder geval, wel cijfers. En ik vind het heel erg leuk. Want deze ballonnen zijn. Bij andere winkels vaak rond de 1 euro en ze waren bij de Action maar 60 cent. Dus ik heb er meteen twee meegenomen: de 9 en de 0 voor als wij binnenkort de 90k halen op YouTube. Yay! En jullie kunnen ons helpen door meteen op die abonneerknop te drukken. Dan komen wij iets dichterbij en dan kan ik binnenkort de ballonnen opblazen. Ja, yeah. weet ik veel. Een leuke Instagram ermee maken. Hangen we het elke keer achter ons op een, in een video of. Ja, dit is het niet, inderdaad. Dus alsjeblieft, druk gelijk even op die abonneerknop. Help ons bij die 90k, dan kunnen wij eens opblazen. En ik vind het wel echt een hele goede tip, denk ik voor jullie. Want ja, folieblonden zijn gewoon awesome. Ja, toch? inderdaad. Ja. Verder kwam ik ook nog dit tegen: dit is de Glass Beaded Garland. En het is eigenlijk gewoon een stuk touw met wat uh, glazen kraaltjes eraan. Het ziet echt super schattig uit. Ik heb nog niet echt een idee waar ik het voor ga gebruiken, maar je mag gewoon een heel simpel armbandje willen maken. Kan je ook gewoon een stuk afknippen en dat, ja, dat omknopen. Om. Eigenlijk is het wel leuk, maar het ziet ja, er heel leuk uit en komt gewoon niet later om te laten liggen. En, um... We verzinnen er vast wel een DIY mee. En het was maar 72 cent, dus dat okay. is ook wel prima. Je krijgt er echt best wel veel voor. Je krijgt er 5 keer 105 centimeter. Nou, kan je heel veel armbandjes voor maken of andere leuke dingen mee doen. Dus... Helemaal leuk. Ik heb deze lantaarn meegenomen voor maar 3 euro. En hij deed me een beetje denken aan een andere vaas die ik ooit in een interieurwinkel had gezien. Van volgens mij het merk House Doctor. En die had ook een beetje zo'n kleurverloop van goud naar... Um, ja, gewoon glas eigenlijk. Transparant. Transparant. Ja. En ik zag hem staan. Toen dacht ik, oh hij, hij doet me eraan denken. Ik vind hem gewoon heel erg leuk. Want ik wil er ook geen kaarsje in doen. Ik denk dat ik er gewoon bloemetjes in wil doen. Ja, ik kan er wel een kaarsje in doen. Moet maar even kijken. En dan heeft hij hier ook nog een detail van een, uh, ja, een touwtje die eraan hangt. En ik vind hem gewoon heel erg cool. Ik denk dat hij heel erg goed staat in een stoer interieur. Ik maar vind hem ook, ook wel heel in luxe in eruit zien zeg maar. Ja, een, voor maar 3 euro. En ja. dan heeft hij toch een beetje dat metallic erop zitten. En ze hadden hem ook nog in het rose gold Oeh. en um, grijs, geloof ik. Maar ja, ik vond goud metallic wel het allervetst. Heel erg blij mee. Het volgende item dat ik hier heb is een spiegel met aan de achterkant van uh, die zuignappen. Ik vind het heel erg handig om op mijn raam te plakken. Wat ik dan doe is hem op, ja, op mijn raam plakken. En dan krijg je gewoon natuurlijk daglicht naar, naar binnen. En dat is heel erg fijn als je make-up gaat aanbrengen. Dan weet je zeker dat je goed licht hebt om je mee op te maken. En het lijkt me wel heel erg handig. En deze is ook nog vergrotend. Dus dan kan ik ook alles goed zien. En deze was €1,29, dus dat is echt geen geld. Nou, op de beauty afdeling vond ik dit palet van Max More. En er zit echt van alles in, namelijk een foundation, een highlight, een contour en een blush. Zo ziet het palet eruit. En dan heb je bovenin de highlights in twee verschillende kleuren. Een lichte en een iets donkerdere. Dan heb je een foundation en de contours eigenlijk in één. Dus je hebt lichte en donkere kleuren. En dan heb je onderaan ook nog de blush. En daar zit volgens mij ook nog een lichte shimmer in. Dus we zullen ze ook al meteen even gaan zwartje, want ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. Kijk, dan begin ik eerst met de donkere highlights. Oh, best wel goed pigment, of niet? Ja! Is wel een highlight? Ja, hij heeft hele hij kleine, kleine erg... gouden shimmers in. Ja, maar hij is wel heel erg bronzy, dus ja. ik zou het eerder zien als een bronzer. Misschien is het dan wel de bronzer. En dan heb ik hier de highlighter. Maar wel een bronzer met veel... Oh, die highlighter is wel minder. Dat is de donkere kleur foundation. Wow! Oh, die ziet er die wel, die goed wel goed uit. ja. Hoor. Die ziet er wel heel mooi uit. Zoals die ook best wel een mooi blend of zo. Niet heel, hoe um, zeg dat, streperig. Nee, ik heb het idee ja, dat de poeders voor andere. de foundation en de contour, dat die best wel uh, wat kleur afgeven. Zo! zo. Wauw, maar die is niet het donkerste. Die geeft wel het meeste kleur. Zie je dat? Ja. Die heeft een wat rozer ondertone. Ja, inderdaad. En dan nog eventjes de andere lichte versie. Wauw, oké. Okay. Wauw. Dat geeft best het zo, wel wat. Dus het hele broek zit wel in mijn ah, echt onder. Sorry. Best wel wat valhout, maar hij lijkt op de huid wel heel mooi te kunnen ja, blenden en zo. Het ziet er best goed uit. De donkere blush. Mm. Een beetje peachy op je arm. Ja, die is niet echt heel. Hij is niet zo rood als heftig, zeg hij maar. Hij ziet er niet zo rood uit als hier. En hij ja. is op de arm gewoon iets natuurlijker. En dan de roze. Wow. wow. Wow, die is echt roze. Die is gewoon Barbie roze wel. Ja, Dat was misschien wel iets te veel. Nou, zo op het eerste gezicht ziet de palette heel erg mooi uit. De meeste kleuren zijn echt wel heel erg goed. Het enige volgens mij, die highlighter hier, die vonden wat minder. En deze kleur hieronder, die was ook wat minder gepigmenteerd. Maar de rest was echt gewoon super goed. Ik heb nu de twee lichtste kleuren van de foundation op mijn gezicht aangebracht. Uh, om het te materen. En ze zijn niet per se te licht, omdat ze gewoon niet super erg dekken. Maar bijvoorbeeld die donkere kleur die dekt wel heel erg. Zie je oh dat? ja. Oeh. Oh, het is een beetje te veel. Oh. Even iets blenden. Oh, oké. Okay. Ik heb hem veel te ver naar beneden getrokken. Dus nu lijkt het alsof ik een hele erg ingevallen wang heb. Maar... maar je kan wel gelijk zien wat het, wat het doet, toch? Zoals je ziet, dekt hij wel heel goed. Is het al weggewerkt? Ja, maar die, ik vind dat de poeders ook niet heel erg poederig op je huid eruit zien. Net als minerale make-up, dat het dan smelt en dan wordt het een foundation. Mm -hmm. We gaan ook eventjes de highlights proberen en ik denk dat ik gewoon even voornamelijk deze ja. bruine pak... Maar hij is wel heel donker. Oh, ik mag niet blazen. Nee! <laughs> Gadverg! Sorry, mijn Sorry kwast. ik heb niet geblazen echt. Oké, okay, ik denk dat hij iets wel heftig gaat zijn. Ik denk dat hij te donker is misschien, ja. Oeh. Jeetje, ja, je hebt hier echt niet veel ja, Maar van nodig. ik denk niet dat het een highlighter dat is. Het is meer een soort van heel erg. Ja, het is echt een bronzer met heel veel shimmers. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Want in het echt is het nog net iets. Het is misschien een beetje oranje voor mij. Ik, maar ik denk straks met denk... de zomer is het wel heel erg leuk om zo'n beetje bronzy eruit te zien. En, en uh, deze dan? Maar de kleur is wel heel erg mooi en warm. Ja, ik zie het wel hoor. Oeh, volgens mij zie ik het. Oeh. Ja, het is wel mooi hè. Het ziet er goed uit. Ja. Ik vind het vooral nee, het echt niet. dat hij heel erg mooi op de huid eruit ziet. Je hebt nog hmm. wel eens spoeders dat je het echt wel ziet zitten. Ja, en ik vond hem net, ik vond de zwart net echt uh, een beetje tegenvallen eigenlijk. Ja. Maar zo op mijn wangen, nog even deze kant, dit so, is before. Oké, okay. mooi. Oké, okay, toch wel ja. weer. Mooi dan. Ja, en ook al hoe ik het zeg, maar in het echt zie, ziet het er echt heel goed uit. Goed nou, gedaan, goed voor het goed, kalender. Ja, En ik heb hier wel echt. Het uh, uh, is geen geld. Nee. nee. Prima. Ik kan ook nog wel een klein beetje blush op doen. Oh, oei. Dat is wel echt een beetje jammer. Wat? <laughs> Ik, loop, ik heb echt al het poeder nu losgemaakt. Dus als ik dit nu laat vallen, dan is mijn hele broek roze. Ik denk dat je nu heel veel roze op je want. kan Is dit roze? Ja, denk ik wel. Nee, het ziet er wel uit als een beetje een gezond blosje. Ja. Ja. Nee, hm. ik vind ik wel mooi. Nou, top. Mooi. volgende item is een hele simpele bloempot. Ik heb namelijk net een nieuwe cactus. En ik hoop dat deze daarin gaat passen. Het leek me wel heel erg mooi staan. Eigenlijk heb ik voor de rest in mijn huis ook alleen maar plastic witte potten staan heel erg eentonig, maar ja, het is gewoon heel erg makkelijk en deze zijn super cheap. Deze was echt uh, 99 cent ah, is niks. per euro, dus daar kan je ook niet uh, mee misgaan. Dus uh, ja, deze. En dan heb ik hier een mandje. Dit is gewoon een plastic wit mandje om spulletjes in te bewaren. En hij is al fijn omdat hij gewoon stevig is en hard. En hij is ook helemaal van plastic, dus de bodem is ook gewoon glad, dus als het ja, vies is wordt, dan kan dat makkelijk, makkelijk schoonmaken. En hij kost maar 1,26 euro. Dus daarvoor kan ik het ook niet laten liggen. En we kwamen ook deze tegen. Dit is de Hair Straightener Brush. En dat is een borstel um, die werkt op elektriciteit. En hij zou dus warm worden. En hij zou dus je haar stijl moeten kunnen maken. Ja, en ik denk dat iedereen wel de styling een borstel inmiddels kent. Van een ander merk. Ik weet het niet uit mijn hoofd wel. Maar nee. die, die is wat duurder. En deze is. Best wel goedkoop. Maar al 95. Dat is toch echt niks eigenlijk? Dus ja, ik had iets van, uh, voor die prijs wil ik het dan wel gaan uh, proberen. Om deze uit te proberen, ik ben heel erg benieuwd wat het effect is. Zo, en zo ziet hij eruit. Jeetje, wat een gekke... Ja. Oeh, ja, het voelt een beetje raar. Ik ben benieuwd of je haar niet of heel, het heel erg in hier... gaat vasten. Ja, zou dat kunnen? zitten. Oh Nee, dat valt wel mee. Oh, okay. Want normaal gesproken, als ik mijn haar stijl, dan pak ik er wel altijd een borstel bij. Omdat het anders gewoon raar gestyled wordt. Dan gaat het helemaal zo? Ja, goed dan, aan. dan maak je het heel erg plat, zeg maar. Ja. Ik ben wel heel erg benieuwd of deze net zo goed is als die andere borstel. Want hij is maar 20 euro. Dus dan kan je zo goed deze halen. In plaats van de iets duurder versie. Ja, hij gaat wel tot 205 graden. Dus dat is ook dat is best wel veel. Dat is heel hoog. Ja. Dus ik dacht ook van, nou ja, dat vind ik nog best wel veelbelovend. Ja, en dit is budgetproof. <laughs> Apparaten zijn altijd leuk om uit te proberen. Dus laat me vooral eventjes weten in de comments of jullie willen dat wij deze ook gaan uitproberen op ons kanaal. Want wij zijn zelf echt super benieuwd, benieuwd. om hiermee aan de slag te gaan. Dus laat even weten of je dat wilt zien. We hopen dat jullie het leuk vonden om weer een shop nog op ons kanaal te zien. Wij zijn in ieder geval super blij met de spulletjes die we geshopt hebben. Nou, laat vooral nog in de comments achter dus of je een review zou willen zien van die styling haarborstel. En wat je van onze geshopte spulletjes vindt natuurlijk. En vorige keer was ik het volgens mij vergeten. Maar ik wil jullie heel graag weer een random vraag stellen. En mijn random vraag van deze keer is... Wat is jouw laatste aankoop geweest? Het kan alles zijn. Het kan van Action zijn, maar het kan ook gewoon... boodschappen zijn. Anything, ja. Dus laat het maar achter in de comments. Ik ben heel erg benieuwd. En zien we je heel graag terug in de volgende video. Vergeet je dus niet te abonneren. En als je geabonneerd bent, druk even op dat belletje, zodat je geen enkele video van ons mist. En zien we je heel graag weer terug in de volgende video. Doei, Doei!